Goedemiddag, mevrouw Poorsvliet van het SMC, Goedemiddag. Goedemiddag. het Spijkenissen Medisch Centrum in Spijkenisse, gemeente Nissenwaard. Ja. Wij hebben in 2020 ook aan het SMC-personeel, aan 2300 zorgmedewerkers in Nissenwaard, de Acute Zorgduim 2020 uitgereikt. Klopt. En ja, wij zijn elk jaar zijn bezig als de stichting uh, Acute Zorg voor de, de Burg. Mm -hmm. uh, uh, ...organisaties nomineren die zich bezighouden met het verbeteren van acute spoedzorg. Hè, ja. Want dat zijn onze doelen. Wij willen een uh, SMC of een ziekenhuis in Isselaar, een volwaardig ziekenhuis in Isselaar. En uh, ja, ik weet dat er ontwikkelingen zijn. Uh, onlangs is het spoedplein, het geopend waarin de anderhalve lijnzorg op acute zorg zeg maar, uh, ja. uh, gaat beginnen. Hè, dat is nog... Uh, Eigenlijk net open en dat moet net. zich nog bewijzen en dat vonden wij dat toch nog net even te laat om u dit jaar te nomineren. Mm -hmm. Maar wij hebben burgemeester Abutaleb, eh, tenminste de voorzitter van de veiligheidsregio yeah. Rotterdam-Rijnmond, die hebben wij genomineerd en dan gaan wij vanmiddag eh, de acute zorgduim mm -hmm. VPR voor de Petrozenburg 2021 eh, uitrijden. Yeah. En waarom? Omdat hij zich in november heeft uitgesproken uh, om zich in te zetten voor een volwaardig ziekenhuis. Om die te realiseren in Nisserland, in Spijkenissen. Wat vindt u daarvan? Nou, vanuit uh, de visie van de stichting kunnen we heel goed begrijpen dat u uh, burgemeester Abu Taleb uh, daarvoor heeft genomineerd. En dat u inderdaad uh, de keuze op Abu Talop heeft uh, laten vallen dit jaar. Uh, wij als Spijkenissen Medisch Centrum. Uh, we ja, hebben de visie dat we de juiste zorg op de juiste plek uh, willen leveren. Dat betekent goede zorg dicht bij huis. En daarvoor werken wij uh, zowel voor de basiszorg als de acute zorg intensief samen met uh, verschillende partners. Waaronder de huisartsenpost. En daarvoor hebben we inderdaad uh, uh, ja, medio december hebben we, uh, het nieuwe spoedplein uh, geopend. En wij zien dat als een uh, uh, mooie stap om uh, de acute zorg in de regio uh, beter te uh, veranderen. Nog beter op te zetten. Ja, En we hopen dat dat inderdaad in 2022 nou, misschien weer een nominatie voor ons oplevert. Ja, maar, maar, maar wat is het verschil tussen de oude uh, organisatie Huislandse uh, Post en de oude organisatie Spoedeisende Hulp hier bij het SNC... ten opzichte van het Spoedplein? Wat wordt er dan extra gedaan? In het spoedplein werken de huisartsenpost en de spoedpolie van het SMC intensief samen. Dus we hebben maar één balie. Als iemand binnenkomt met een acute zorgvraag, dan wordt direct gekeken: is dat een vraag voor de huisarts of is dat een vraag voor een medisch specialist? En daarmee zorgen we dat de wachttijden voor de acute zorg, als mensen binnenkomen op het spoedplein, dat die korter zijn. Dat is onze insteek hiermee. Ja, en dat is ook 24-7 uh, uh, aan de hand al. Dus de 24 de is 24-7 bereikbaar. Maar de echte, uh, als het gaat om ingewikkelde acute zorg, dan werken we intensief samen met de partnerziekenhuizen. Uh, en dat zijn oh, okay. de vanwege de testen in Dirksland en het ziekenhuis. Dus vanwege het ontbreken van specifieke zorg hier yeah. en het ontbreken van IC's, et cetera kan dus uh, nog steeds eigenlijk na tien uur s'avonds en voor acht uur in de ochtend geen uh, operaties plaatsvinden en opnames plaatsvinden. Nee, wij bieden inderdaad de planbare zorg, dus dat betekent dat we heel veel zorg echt voor de inwoners uit deze regio dichtbij huis kunnen uh, bieden. Ook heel veel acute zorg, maar als het gaat om hele ingewikkelde acute zorg, dan hebben we daarover afspraken gemaakt met de ambulances en die bepalen. Waar gaat de patiënt naartoe en waar krijgt de patiënt uh, de beste zorg die hij op dat moment nodig heeft? Nou, ik denk dat ik voldoende antwoord heb uh, ontvangen van u namens het SFC. En we gaan kijken hoe de ontwikkelingen gaan lopen aankomend ja. jaar. En mogelijk dat jullie volgend jaar ook genomineerd worden, en, uh, want dan, uh, dan weten we wat meer. Nou, uh, uh, en wij gaan toch kijken om onze doelstellingen, om toch dat... Uh, dat uh, uh, ja, ziekenhuis, een volwaardig ziekenhuis, in de toekomst te bewerkstelligen. En daar gaan we dus nu naar de Koelsingel om aan uh, de voorzitter van de Veiligheidsregio de uh, acute zorg ja. 2021 uit te reiken. In ieder geval hartelijk bedankt dat u mij uh, te woord heeft bestaan. En, uh, Graag gedaan. We gaan elkaar mogelijk volgend jaar nog zien. Vast wel. En, en succes wel. met de uitreiking. Dank je wel. We hebben met u afgelopen vrijdag bij Radio Rijnmond natuurlijk, met elkaar, ik heb u geïnformeerd, laat ik het ja, zo zeggen. Ja. En over het doel van onze stichting, wij hebben een aantal doelen. Dat is een, in ieder geval de verbeterde acute zorg, op voor de Putten-Rosenburg en inmiddels ook Vliet, om dat te verbeteren. Wij willen een volwaardig ziekenhuis in Nissenwaard, de Spijken. -Nissen. We willen betere aanrijdtijden van de ambulances. We willen de huisartsenpost op helven terug. En nou goed, dat zijn wel eigenlijk de hoofdzaken die wij eigenlijk nastreven. En uh, wij doen ook als Stichting Jaarlijks uh, de acute zorgduim uitreiken aan uh, uh, instanties uh, werkenden in de acute zorg uh, die zich... Uh, uh, ...nadrukkelijk hebben of ingezet of uh, gezorgd hebben voor een verbeterde acute zorg. In 2020, toen hebben wij 23 zorgmedewerkers in Nissewaard... ...hebben wij de duim gegeven in de vorm van een, uh, een kaars met een sticker. Ieder persoonlijk, of niet persoonlijk, maar aan de organisaties. En 23 zorgmedewerkers hebben dat dus ervaren als zeer prettig dat er uh, aan hun gedacht werd. Dit jaar hadden wij... Eigenlijk toch wel heel grote moeite om, uh, om een nominatie te vinden voor uh, ja, het verbeteren van de acute zorg. Want uh, de, de arbeidstijden van die zijn zorgwekkend. Tachtig, of nee, in acht gemeenten van de, van de, de regio is die uh, 80% maar, terwijl de norm natuurlijk 95% is. Om binnen 15 minuten aanwezig te zijn, echt zorgelijk. Uh, maar er zijn ontwikkelingen, dat heb ik ook verteld. Uh, er is een spoedplein gekomen. We zijn net bij het Spijkenisse Medisch Centrum geweest om daar na te vragen van, joh, uh, wat de intentie daarvan is. En, uh, maar ze zijn net begonnen, dus wij gaan dat monitoren het aankomend jaar. Misschien dat zij dan volgend jaar wel genomineerd worden. En er is uh, uh, ons beloofd aan, uh, uh, uh, als burgers, aan de burgers, dat er ook een opkomstlocatie uh, voor ambulances komt in Nissewaard. In feite is het pand er al. Uh, het uh, schijnt alleen ergens te blijven hangen uh, om de financiën. Goed, daar gaan wij niet over, maar wij gaan er wel vanuit dat hij dit jaar er komt. Misschien ook een nominatie waard volgend jaar, of dit jaar, dit jaar 2022. Maar 2021, ja, wat schrijft onze verbazing dat u zich uitsprak als voorzitter van de Veiligheidsregio rotterdam rijnmond uh, Dat u zich uitsprak om, uh, om zich sterk te maken voor een verbeterde. Uh, uh, ...ziekenhuis, uh, en ook op acuut gebied natuurlijk, in Nissewaard, in Spijkenissen. Uh, en dan, uh, ja, we heb je ons te pakken. Dat is ons hoofddoel. Dat is het hoofddoel van de stichting. En wij hebben dus ook gemeend om die nominatie ook uh, ja, waar te maken door u uh, ook de uh, acute zorgduim voor de Rozenburg. Om u die ook daadwerkelijk uit te reiken. Over oh, 2021. En dat is in de vorm van. Uh, deze. Prachtig. Daar zit een standaard bij, ja. daar kunt u hem tegenaan zetten. Maar dit is voor u. En wij, wij spreken dus de wens uit. Uh, succes met het realiseren van een volwaardig ziekenhuis. Ik zie het. Paar het staat dus wij steken u een hart onder de riem Dank je wel. en wij gaan ervan uit dat u eraan gaat werken. Dankjewel. Dan heb ik nog iets, want u had het net over de badjas. Nee, in juli 2017, toen, toen, toen was ik daar, in deze outfit, ik, ben, uh, ik beeld hier een oudere inwoner... ...van Voor de Putten-Rosenburg uit, en Vliet, die op zoek is naar een... Uh, um, een volwaardig ziekenhuis uh, in Spijkenisse, ambulance aanrijdtijden, uh, allemaal weer op orde komen. En een, uh, nou, goed, de rest hebben jullie al gehoord. Hè. U vroeg mij van die, die badjas, waarom heeft u die aan? Toen zei ik, en uh, als antwoord, ja, ik ben geboren in Rotterdam. Ik ben een Feyenoord en u bent ook supporter van Feyenoord als uh, burgemeester van Rotterdam. En... Ja, ik heb hem mee. Ik wil hem al aanbieden, maar we moeten hem niet. Maar we hebben gewoon een hele nieuwe volgende. Ja, en die mag u even uitpakken en kijken of die staat. Dat staat vast wel. nog moeten zijn gespaard om het allemaal te eh, dus ja, organiseren. Ik u hem even aan dan doen we hem even. en dan gaan we samen even op de foto. Als, als twee fijne vrienden. Ik kom me net afgestudeerd. Ja. <laughs> ja, hij blijft plakken een beetje, maar dat komt omdat hij statisch is. Ja. Even hey, wachten, hij komt eraan. Zo, alsjeblieft. Even aantrekken. <laughs> zo. Dat was wat ik. En dan, uh, ja, dan kunnen we ergens ja. natuurlijk zo. Zo gewoon. Ja, hij is van Aan mij al uh, natuurlijk ja. behoorlijk oud. Ja. Ik heb inmiddels ook een nieuwe rapport. maar, maar, maar uh, ja, samen werk beteren. Zo is het. Dat is, uh, het kan alleen maar beter. is de slogan en wij gaan ervoor om uh, de accu zorg te zorgen en te verbeteren. Ga lekker zitten. Ik ga jou een paar dingen zeggen. Het gekke is, ik ga natuurlijk helemaal niet over, die, over het ziekenhuis. Ik ben daar helemaal niet verantwoordelijk voor. Maar ik heb slechts één kleine bijrol, um, en dat is de acute zorg uh, in de regio. Uh, als er calamiteiten aan de orde zijn, of als er een pandemie aan de orde is, het natuurlijk niet voor niks, dat de regering de pandemie bestrijkt met 25 regerburgemeesters, of uh, regervoorzitters. Je kan op een afstand uittekenen dat een van de problemen waar we tegenaan lopen is dat we in het stelsel van gezondheidszorg ontdekt hebben afgelopen jaren te weinig ic-bedden te hebben en dat het voornamelijk ook samenhangt niet dus zich met gebouwen, maar met opleidingen en het begin overigens ook met apparatuur die we niet hadden, we hadden al het te weinig voorraad, we waren gewoon niet ingesteld op een pandemie. Maar God verhoede dat hier ook een ramp uitbreekt met een grote explosie in de haven, waarvoor je heel veel opnamecapaciteit nodig zult hebben. En dan zeggen de verzekeraars, ja, maar je hebt de regio, je kunt naar het ziekenhuis in Den Haag, er is nog een noodhospitaal in Utrecht, et cetera. Dat mag dan allemaal waar zijn, maar de werkelijkheid is dat door het toedoen van ons stelsel met een grote rol voor verzekeraars, die capaciteit erg scherp wordt uitgerekend en ook scherp is afgebakend. We hebben geen overloopmogelijkheden meer. We kunnen leren natuurlijk van ons watermanagement in Nederland. We hebben niet voor niks een primaire dijk en een secundaire dijk. Dat als de primaire dijk niet voldoet dat je nog een tweede systeem hebt. Dat je een harmonica model hebt. En dus in de evaluatie van de pandemie en de zorgcapaciteit zullen we hier vast over komen te spreken. Twee, in, op de eilanden, want daar praten we nu over, zien wij uh, ook een verwachte groei van de populatie. We zien een toename van het verkeer, want een deel van waarom die ambulance uh, niet goed zijn, heeft te maken gewoon met het verkeer. Bruggen die een ingewikkelde bezigheid uh, zijn, uh, afstanden die anders komen te, te liggen. Daarmee nemen de risico's voor, uh, voor de mensen die met een acuut probleem uh, zitten, om. Een, een volwaardig ziekenhuis aan deze kant uh, Erasmus, maar ook Erasmus op, op, de, de op Zuid, te bereiken, die, die neemt af. Uh, dus daar moet je reëel in zijn. Uh, ik denk dat we ook de rol van de verzekeraars met elkaar gaan evalueren. Moeten we iets meer gaan doen aan plannen, in plaats van dat het alleen maar scherper per bed, per regio wordt uitgerekend. Hoeveel redundantie, zo heet dat dan, hoeveel extra Bedden die leeg zijn, wil je accepteren waar niemand op ligt, maar wel handig als het er is. Voor onze brandweermensen blussen ook niet elke dag, elk moment van de dag brand, maar ze zitten er wel. En ze doen allerlei nuttige dingen, ze trainen en het is oh zo al belangrijk als het echt nodig is. Nou, dat gesprek moeten we met elkaar voeren. Um, uh, niet alleen overigens over um, de mate waarin wij fysieke voorzieningen hebben, kijk, uh, een, uh, een ziekenhuis. Op de eilanden gaat het niet een soort Erasmus MC worden. Dat is ook niet nodig. Nee. Uh, en misschien moet dat wel een relatie hebben met Erasmus MC. Uh, uh, een vorm van dependance of iets van die aard. Uh, ik ben, sta open voor alle discussies die we er met elkaar over kunnen voeren. Maar het gaat mij ook om nog om patiëntenvervoer. Anders dan per ambulance. Uh, ik heb hier een gesprek aangezwengeld een tijdje geleden over de vraag of je tot aan Zeeland toe, ook mensen kunt vervoeren per ambulance. Nu is het zo dat de, de traumaheden die we hebben, vooral bedoeld hè, is om ter plaatse mensen te, te behandelen. Um, we zijn daar niet echt uitgerust om mensen te vervoeren. Um, met als gevolg dat je soms ziet dat vanuit Zeeland patiënten naar België gaan, omdat dat makkelijker te doen is dan deze kant uit. Ja, dus Wat mij betreft is er nog veel meer te bespreken dan alleen een fysiek ziekenhuis, maar het gaat eigenlijk om de hele zorg in het gebied, uh, u spreekt net ook al over huisartsenzorg en dat soort vraagstukken, in combinatie met de groei van het gebied en het feit dat mobiliteit steeds een uitdaging wordt om vanaf de eilanden dit deel van onze regio te, te bereiken. Nou, daar wil ik graag een hele zindelijke discussie over voeren. Er zijn mensen die nu al roepen van dat ik ongelijk heb, uh, maar dan denk ik u roept te snel. Laten we met elkaar vooral voor gesprek aangeven. Ik je weten hoe uh, de hele acute zorg natuurlijk is uh, ontstaan, de huidige situatie. Uh, jarenlang bezuinigen, uh, spoedhulp, uh, eisende hulp, het sluiten, ziekenhuizen sluiten. Bijvoorbeeld het Havenziekenhuis, Holy Ziekenhuis in Vlaardingen. Maar bij ons op de eilanden is uh, het, voor, uh, uh, het oude Ruwert van Putten ziekenhuis natuurlijk helemaal uitgekleed. Er, er, er is geen, uh, geen uh, uiteraard, long. ...functie meer, zeg maar, afdeling, hartafdeling, kinderafdeling, er worden geen kinderen meer geboren. Heel erg belangrijk voor inwoners van ons, want je wil zo dicht mogelijk bij het huis uit de wereld komen. De, de zorgverzekeraars, u zegt het, die, laten, die hebben 25 maart op de plank leggen en ze, ze lopen overal op te bezuinigen. Artsen mogen bij zoveel operaties Het ja, debat, de debat van vandaag in de Tweede Kamer gaat voor een deel natuurlijk ook over de zorg en ja. over de financierbaarheid van de zorg. En ik denk dat de pandemie ons echt geleerd heeft een aantal andere dingen ja. die we de komende periode tegen het licht gaan houden. Dus ik beloof je dat ik het ga doen. Uh, ik wil graag danken voor je komst, ik moet helaas weer verder. Ja. Uh, en dat je al deze geweldige mensen hebt meegenomen. Je hebt het nu allemaal ja. vastgelegd, dus het is allemaal gezegd. Uh, en we spreken elkaar uh, nader. En wij, gaan, wij blijven als organisatie, zeg maar, als stichting, natuurlijk gewoon doorgaan. Ja. Het monitoren, we houden u op de hoogte. We gaan u ook nog een brief schrijven over de ideeën die wij dan daarover hebben. Want daar kan ik u toezeggen. Er zijn heel veel mogelijke oplossingen om, zeg maar. Eh, Altijd goed. Alle ideeën gewoon opschrijven. Daarom. Ja, dank dank, dank u wel. Heel ja. ja, bedankt. Dank voor de duim.